Allereerst is het voor mij heel belangrijk als vakleerkracht dat ik bijdraag aan het plezier in bewegen. Zodat kinderen hun leven lang een sport kunnen beoefenen waar ze plezier uithalen, waar ze goed in zijn. We kijken ook heel erg naar de talenten van kinderen. Waar zijn kinderen goed in? Waar hebben ze affiniteit mee? En zo proberen we ze nou eigenlijk een beetje te helpen en te ondersteunen bij het sporten. Hé hey Isis, wat heb je dat ontzettend goed gedaan. Ik zag alleen dat het vangen nog een beetje lastig was, hè? Ja. ja. Klopt dat, hè? Ja. Zou je dat wel graag beter willen leren? Ja. Oké, okay, dat is mooi om te horen. Het AKT is een eigenlijk naschoolse beweeglessen. Voor uh, kinderen van alle niveaus. Uh, onze vakdocenten van uh, Prisma en ASG geven die lessen door heel Almere. En uh, kinderen die heel goed in bewegen of kinderen die uh, wat meer zorg hebben in bewegen, die kunnen daar allemaal mee. En alles daartussenin. Nou, op het moment dat ze intensief gezorg nodig hebben uh, bij ons in het beweegsonderwijs, dan kunnen we ze doorsturen naar Kids Extra. Daar gaan ze in een klein groepje aan de slag. Betekent dat betekent dat het een hele veilige setting is voor kinderen. En op het moment dat we kinderen daar helpen en we zien dat ze nog meer hulp nodig hebben, dan kunnen we ze bijvoorbeeld doorsturen naar misschien wel specialistenzorg zoals een kinderfysiotherapeut. Als kinderfysiotherapeut zijn wij expert op het gebied van de motorische ontwikkeling van het kind. We kijken wat het kind bij het kind speelt, hoe de motoriek in kaart kunnen krijgen, het beste wat motiveert het kind om te bewegen. Uh, hoe kunnen wij helpen bij die motorische ontwikkeling net een beetje wat meer ondersteunen? Dat doen we spelenderwijs. Naast dat we hier uh, trainen met het kind, uh, werken we samen met de buurtsportcoaches, de AKT uh, en de sportverenigingen... ...om uiteindelijk die plezier en bewegen ook in het dagelijks leven door te zetten. Hey Isis, heb je zin om lekker mee te gaan sporten op de playground? Ja. Yeah. Yes? Nou kom, let's go! Als buurtsportcoach organiseren wij verschillende sportactiviteiten voor jong en oud, uh, voor alle inwoners uit de wijk. Dus dat, uh, dat doen we voornamelijk op de playgrounds en op andere openbare speelplekken. Zo zijn we vandaag hier op de playground in Stedenwijk. Hier hebben we momenteel een sportinstuif georganiseerd. En daarbij kan iedereen vrijblijvend kosteloos aansluiten en de beoefenen die hij of zij leuk vindt.